Steeds meer mensen laten met gemak hun lippen vol spuiten... of hun gezicht wat strakker trekken. Maar wat zijn de risico's? Hoe gevaarlijk zijn fillers? Dit is de Universiteit van Nederland. In de media worden we overladen met voorbeelden van perfecte gezichten. We leven in een wereld met een bepaald schoonheidsideaal. Een kleine neus, hoge jukbeenderen... Gelifte ogen en wenkbrauwen, een egale huid en vooral dikke lippen. Zo nu en dan komen die gezichten tot stand met de hulp van cosmetische ingrepen. Denk aan Kylie Jenner, die vooral de lipfillers op de kaart heeft gezet. Wellicht is dat niet per se erg. Een cosmetische ingreep kan bijvoorbeeld een boost van zelfvertrouwen zijn voor sommige mensen. Maar we moeten wel realistisch blijven. Het blijft een medische ingreep. En aan medische ingrepen zitten altijd risico's verbonden. Zelf ben ik cosmetisch arts. Ik zet dagelijks zulke fillers. Maar ik verwijder ze ook met regelmaat. Omdat sommige mensen complicaties hebben opgelopen. Denk daarbij aan zwellingen, ontstekingen... of in uitzonderlijke gevallen een deel van het gezicht dat begint af te sterven. Op het Erasmus MC hebben we zelfs een specifiek spreekuur voor fillercomplicaties. Hoewel fillers in principe niet gevaarlijk zijn komen complicaties toch nog te vaak voor. Gelukkig kun je de risico's wel beperken. In dit college leg ik uit hoe. Ik zal u eerst eens laten zien wat fillers nu precies zijn. Zoals de naam filler al zegt, kan je er iets mee opvullen. Als we ouder worden, verliezen we vaak volume in ons gezicht. Je kan het vergelijken met een ballon. Als je jong bent, zoals ik hier op deze foto was, heb je een mooi opgeblazen ballon. Als je wat ouder wordt, loopt deze een beetje leeg. Maar als ik nog ouder word en straks opa ben, is mijn gezicht een nog verder leeggelopen ballon. Ik kan deze ballon natuurlijk weer opvullen door er lucht in te blazen. Het gezicht kan ik ook weer opvullen door fillers. Je raadt het al, niet alleen oude mensen willen fillers... We hadden het al over Kylie Jenner. Die is hartstikke jong. In dat soort gevallen gaat het vaak over dat ze meer volume willen op bepaalde plekken in het gezicht. Bijvoorbeeld de lippen. Een filler maakt geen gebruik van lucht, maar van vloeistof. Hier heb ik zo'n filler. Zoals je ziet zit het in een spuit. Als ik het in een bakje spuit, dan zie je dat er een doorzichtige vloeistof uitkomt. In sommige gevallen zo vloeibaar als water en in andere gevallen zo dik als een stroperige gummibeer. Ik kom straks terug op wat die vloeistof precies is, maar eerst laat ik je zien hoe we een filler inbrengen. Dat kan ik bijvoorbeeld mooi laten zien door het hierin te spuiten. Zoals je ziet ontstaat er een bobbel in de kipfilet. Dit kan natuurlijk ook heel erg nauwkeurig. Zodat je niet in zijn geheel vollere lippen krijgt, maar enkel op bepaalde plekken. Bijvoorbeeld de cupid bow. Dat is een boogje bovenop je lip. Veel vrouwen vinden het mooi als die duidelijk gecontourd is met een duidelijke V-boog. Als je dat niet van jezelf hebt, kunnen we dat met een filler creëren. Asymmetrie kunnen we ook verhelpen. Als je lippen niet aan beide kanten helemaal gelijk zijn... Dan kan je dat ook gelijker maken met een beetje filler. Maar ook de neus kan ik met fillers corrigeren. Op de afbeelding zie je iemand met een kleine bochel in de neus. Met fillers kan ik dat wegwerken door precies in de inkeping een beetje filler te plaatsen. De neusbrug loopt daardoor recht en zo lijkt de neus optisch kleiner. Ook wallen onder je ogen kunnen we met fillers minder zichtbaar maken. Dit doen we door de traangoot op te vullen... Het volume onder het oog wordt dan weer aangevuld. En hierdoor wordt de diepte van het guldje onder de ogen minder... en worden de wallen en donkere kringen dus ook minder zichtbaar. Er zijn dus veel mogelijkheden met fillers. Maar dat opvullen moet je natuurlijk wel met mate doen. Ik kan die ballon zo ver opblazen als ik wil, maar op een gegeven moment knapt die, Of het staat onder zulke extreme spanning dat er bijna geen beweging meer mogelijk is... Wij noemen dat ook wel de pillowface. Er is dan zoveel filler ingespoten dat je niet eens meer kan lachen. Dat zie je bijvoorbeeld hier bij Courtney Cox. Je kent haar misschien wel van de serie Friends. Zij had te veel filler in haar wangen en jukbenen laten inspuiten. In het linkerplaatje zie je dat er veel spanning op het gezicht staat en ook het lachen gaat lastig. In het rechterplaatje zijn de fillers weer verwijderd en haar uitstraling is natuurlijker geworden. Oké, okay, maar wat is precies dan die vloeistof? Wat spuit je precies in het gezicht? Over de jaren heen is dat nogal veranderd. Vroeger, en dan heb ik het over 25 jaar geleden... het begin van het fillertijdperk, hadden we permanente fillers. Want permanent is handig. Als je dan iets inspuit, laten we dan iets doen... waar je voor altijd plezier van hebt. Maar de permanente fillers waren van lichaamsvreemd materiaal, van plastic... En alles wat lichaamsvreemd is, probeert het lichaam weer af te stoten. We zagen dan ook veel complicaties. Roodheid, zwelling, ontstekingen. Er is toen ook geprobeerd om fillers in te spuiten met lichaamseigen vet. Dat halen we dan uit de buik. Dat is eigenlijk ideaal, want zo krijg je geen reactie van je eigen afweersysteem. Maar je moet je realiseren dat het vet in je lichaam leeft. Zodra je die uit het lichaam zuigt, verzwakken ze en gaan ze bijna dood. Als je ze dan opnieuw in het gezicht moet inspuiten... moeten ze weer beginnen te overleven. En dat pakt niet altijd goed uit. Daarnaast is het ook ingrijpend, want je moet plaatselijk verdoofd worden. Er worden nu tijdelijke fillers ingespoten. Die blijven zo'n 6 tot 12 maanden zitten. En die zijn gemaakt van hyaluronzuur. Hyaluronzuur klinkt misschien voor jou als een nieuwe en onbekende term. Maar je hele huid zit er vol mee. Het is een lichaamseigen stof die als belangrijkste pluspunt heeft dat het water aantrekt. Als je jong bent, heb je van nature veel hyaluronzuur in je huid. Dan ziet je huid er mooi, dik en stralend uit. Want het heeft veel water aangetrokken. Het is dus heel erg gehydrateerd. Word je ouder, dan heb je minder hyaluronzuur. En dat is de reden waarom je huid minder stralend wordt... naarmate je ouder wordt. Met fillers kun je de huid er dus ook stralender uit laten zien... Zodra ik een dun laagje in de oppervlakte van je huid spuit... trekt het water aan, waardoor het er sprankelender en frisser uitziet. Dat hyaluronzuur is dus ook niet zozeer het probleem... als we het over fillercomplicaties hebben. Jouw lichaam reageert daar heel goed op. En toch zie ik mensen langskomen waarbij het is misgegaan. Hoe kan dat? Ten eerste kan je pech hebben. Het kan zijn dat jij een bepaalde erfelijke aanleg hebt... waardoor je niet goed reageert op de filler... Een soort allergie, waarbij je afweersysteem overdreven reageert. Een filler bestaat namelijk niet enkel uit hyaluronzuur. In je lichaam wordt hyaluronzuur iedere twee dagen afgebroken en opnieuw aangemaakt. Voor een filler, ook al is dat een tijdelijke, is dat natuurlijk helemaal niet handig. Om ervoor te zorgen dat die filler 6 tot 12 maanden blijft zitten, voegen we extra ingrediënten toe. Hoeveel en welke stoffen dat zijn verschilt per filler. Voor jullie idee, er zijn ruim 150 verschillende fillertypes op de markt te vinden. De een van betere kwaliteit dan de andere. En dat zie je ook terug in de prijzen. Van enkele tientjes tot honderden euro's. Het kopen en produceren van fillers is een behoorlijk schemerig gebied. Er kan namelijk vrij eenvoudig een nieuwe filler op de markt gebracht worden zonder goed onderzoek te doen. Dat is heel vreemd. Maar fillers vallen officieel niet onder geneesmiddelen, maar onder medische hulpmiddelen. En die wetgeving rondom fillers is nog niet zo strikt. Laat ik het even vergelijken met botox. Als cosmetisch arts werk ik zowel met fillers als met botox. En botox wordt gezien als een medicijn. Omdat het ook ingezet kan worden voor medische doeleinden zoals spastische spieren en hoofdpijn. De wetgeving rondom botox is daarom veel strikter. Er moet goed onderzoek gedaan worden voordat het daadwerkelijk op de markt gebracht mag worden. Er bestaan daarom maar vier verschillende soorten botox wereldwijd. En complicaties komen maar heel weinig voor. Daarnaast is het zo dat niet iedereen botox mag toedienen. Daarvoor moet je een arts zijn. In Nederland is dat overigens uniek. Wij zijn het eerste en enige land ter wereld waar je kunt specialiseren in de cosmetische geneeskunde. Zo gespecialiseerd cosmetisch arts kun je herkennen aan de letters K en MG achter de naam. In andere landen heb je daar geen speciale opleiding voor nodig. Dat brengt me direct ook op het tweede punt van het probleem. Zoals je aan het begin van mijn college al zag, wordt een filler ingespoten met een naald. Daardoor kunnen verschillende complicaties optreden. Als de huid niet goed wordt schoongemaakt, kan je bijvoorbeeld infecties krijgen. Daarnaast kan een filler op de verkeerde plek worden ingespoten. Hierdoor kan je lelijke hobbels en bobbels in de huid krijgen. Het is daarom belangrijk dat de persoon die de filler zet... kundig is met een naald. Nu kan je er bij een dokter van uitgaan dat hij dat is. Hij heeft er inmiddels jaren voor gestudeerd. En dat brengt ons op het nogal schemerige punt van het toedienen van een filler. Want dat kan ook gebeuren in een schoonheidssalon... Of in een achterafsteegje. Of sterker nog, je eigen filler kopen op Alibaba. Ik heb zelf ook even gezocht en kwam bijvoorbeeld op deze advertentie. Een filler voor nog geen 35 euro inclusief mesogun. Hiermee kan je de filler er simpel, maar met een mega hoge druk zo inschieten. Als een hoge drukpistool. Nou, dat hebben we natuurlijk besteld. En hier is die. Heel handig, want je hoeft dus niet zelf met de naald te injecteren. Je plaatst gewoon deze filler erin. Je zet hem op de lip en je schiet het er zo in. Maar dat kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Je kan natuurlijk bijvoorbeeld een bloedvat raken. Ons hele gezicht zit vol met duizenden bloedvaten. Een klein oppervlakkig bloedvat raken is niet zo erg. Maar als de filler in een groter bloedvat terechtkomt... heb je wel degelijk een probleem. Zodra een hyaluronzuur in een bloedvat terechtkomt... kan het een deel van het bloedvat afsluiten. Het veroorzaakt een soort stuwdam En een deel van de huid kan hierdoor afsterven. Dit kan je gezicht behoorlijk verminken. En in zeldzame gevallen heeft dit ook ernstige gevolgen. Zo hebben we in één geval iemand gezien... die zelfs aan één kant blind is geworden... doordat de filler met een te hoge druk in een bloedvat achter het oog terechtkwam. Het goede nieuws is dat negatieve effecten van fillers meestal omkeerbaar zijn. Met een oplosmiddel kan de hyaluronzuurfiller weer verdwijnen. En dan komt het vaak weer goed. Dit is alleen nog niet zo makkelijk. Wereldwijd wordt dit bijna nog niet gedaan omdat er weinig kennis over is. Maar wij doen in het Erasmus MC eerst een echo van het gezicht. Daarmee kunnen we precies zien waar de filler zit... Vervolgens kan ik dan opnieuw met een injectie, iets in jouw lip of welke plek dan ook, inspuiten. Dit keer een oplosmiddel. Hierdoor los je de stuwdam in het bloedvat op. De huid kan hierdoor vrij goed herstellen, maar hoe eerder hoe beter. Als je hier dagen of weken mee rondloopt, krijgt de huid te lang geen bloed en zuurstof en sterft de huid af. Dus om terug te komen op de vraag waar we dit college mee begonnen... Hoe gevaarlijk zijn fillers? Fillers zijn op zichzelf dus niet gevaarlijk. Het gaat er vooral om hoe en door wie ze gezet worden wat een risico kan vormen. En daarnaast de schemerige wetgeving die het mogelijk maakt dat er behoorlijk wat troep verkocht wordt als filler. Mocht je dus overwegen om een filler te laten zetten, laat je dan altijd goed voorlichten en behandelen door een ervaren dokter. Bedankt voor het kijken.